Wil je vol een bak blijven koken en geen tijd verliezen met boodschappen doen? Met De Leize brengen wij ze aan huis. Easy toch? Doe rap rap je boodschappen op deleizen.be